Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 10 augustus. Uitreiken naar je naaste. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Jesaja 58 vers 10. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte geul onthaalt dan zal je licht in het duisternis schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. God is gepassioneerd om mensen te helpen die pijn hebben of in nood zijn. Door de jaren heen dat ik dichter bij hem leefde en mijn liefde voor hem groeide, werd ik elke dag meer en meer vastberaden om elke dag zo te leven om het leven van anderen draaglijker te maken. Gods passie is mijn passie geworden. Het uitreiken naar anderen is niet iets waar we alleen over moeten praten. Het moet de hoogste prioriteit zijn in het leven van een christen. Er is vastberadenheid en toewijding nodig... om ons naar anderen uit te strekken en hen te helpen. Maar God wil dat we zo leven. God zegt dat wanneer je jezelf echt schenkt aan anderen dat Hij je zal gebruiken. Je licht zal in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. Jesaja 58 vers 10 Als je boven je eigen situatie uitstijgt en de liefde van Christus uitdraagt naar anderen, zal je vrede en vreugde toenemen en vervagen de problemen waarmee je zelf wordt geconfronteerd. ...en zul je de geweldige voldoening ervaren om het verschil te maken dat telt. Dus overweeg dit. Moet jij je prioriteiten veranderen om Gods passie jouw passie te maken? Vraag hem om je te laten zien hoe je naar je naaste kunt uitstrekken... ...en hoe je zijn licht en liefde naar diegene kunt uitdragen die dit het hardste nodig hebben. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer, ik wil dat uw passie mijn passie is. Laat mij zien hoe ik opnieuw mijn prioriteiten stel en hoe ik kan uitreiken naar anderen op de manier zoals u dat van mij vraagt. Amen. Bedankt voor het luisteren.